We'll Welkom op het NK CQB. Ik zit hier met de twee volgende deelnemers. Ik zou zeggen: stel je eigenlijk even kort voor. Ik ben uh, Eline. Hij koop een uh, zus van Pieter. En uh, we doen inderdaad mee met NK. Nou, ik ben Pieter ook. Mijn zus. En uh, ja, gaan we gaan kijken hoe het vraag gaat. Al langzaam aan trainen voor CQB. Uh, ja, CQB wel uh, tijd, uh, Ik heb haar mee meegesleept. Ja. En uh, ja, we trainen hier al een tijd voor, maar niet voor, uh, voor het NK. twee jaar. Ja, uh, ja. Oké, okay. is er al veel uh, verschil tussen het beginperiode met trainen en waar je nu staat? Ja, zeker. Ja, uh, ja, we worden getraind door FFT in, uh, in Den Haag. Die, uh, die weet alle ins uit van uh, die, die uh, Ja, die weet wel hoe je hoe je.. Uh, ja, we worden echt wel weten beter. Elke ja. week krijgen we okay. een andere training. Okay. Mm -hmm. ja, elke keer weer een uh, andere 5. Ja, veel op snelheid. Ja, het is niet niet is te willen in de hard natuurlijk. Het gaat echt wel snelheid en uh, grote combat. Dus, uh, ja. Efficiency is natuurlijk wel. Uh, ja, wel uh, Hebben jullie al vandaag een paar onderdelen al gedaan? Ja, 5x5. En ja. Search and Destroy. Um, ja. ja, twee onderdelen. Goed gegaan? Na verwachting of? Ja, wel goed gaan. naar nou, sommige dingen niet, niet naar verwachting. Nee. Maar, ja, ja. Het is dus voor ons de eerste keer dat we meedoen natuurlijk sowieso. En de eerste keer ook dat we dit veld uh, zien en trainen. Dus uh, voor ons is dit een beetje onbekend terrein, dus we ieder zijn we het beste vrienden. Ja. Ja. Nee. Okay. Ja. Wat hoop je vandaag natuurlijk? Ja, iedereen wil het opplaatsen. Maar wat een beetje het idee? Je hebt natuurlijk allemaal andere teams kunnen bezichtigen ja. hoe ze het gedaan hebben. Uh, we hebben inderdaad altijd gezien. Dus, ja. hij uh, ja, zit echt wel snelle tussen. Er is ook wat langzaam te zorgen, maar um... de instelling is wel weer uh, ja. Ja, nooit, hè? He, ja, alles bij elkaar. Ja, misschien dat alle uh, bij elkaar nog we wel goede tijden neer kunnen zetten. Ja. En, uh, misschien een derde prijs neer ja. kunnen pakken. We weten wel dat er we een paar zijn hier echt uh, wekelijks te trainen. Dus, uh, hmm. We er zitten een paar we? hele op is. Precies, doen. daar kunnen we best wel. Nee, nee, niet. Nee, maar ieder een ding Heb je eerst nog berichten voor thuis? Ehm, uh, thuis. Voor RTT, Nou uh, Zeker, alle fans bij Running with We zien jullie zaterdag uh, en dit weer. Dus, uh, en een kusje van Sander. Ik kusje voor Sander. Voor Sander. Welkom terug op het NKCQB hier in Geldermalsen. Ik heb opnieuw twee mensen van uh, Team Vanguard, twee stuks. Stel jij er even kort voor. Ja, ik ben, uh, ben een man vakman, ik uh, ben 24 jaar, kom uit Almere. Ik ben Tim Pijmer, 22 jaar, kom uit een Nou, Welkom nogmaals, ik heb uh, stiekem net even mogen spieken hoe jullie het gedaan hebben. Ja, ik was erg onder de indruk, ik vond het er netjes uitzien. Snel, wat was jullie eigen idee gevoel? De warm-up ging volgens mij ook best wel lekker, ging steeds sneller. Van tevoren. Ja, um, eigenlijk voor ons doen uh, ik ben persoonlijk wat tevreden. Het is dus toch natuurlijk wel een spanning wat meespeelt. Um, maar we hebben betere tijden gehad. Dus, uh, voor nu is het prima. Maar ik had het graag uh, beter te doen. Ja, de warming-up deden we gewoon lopend, we dat We gaan niet uh, overbelasten of dingen dat er dingen gaan gebeuren die we niet oh, willen. Geen onnodig risico. Nee, dus die hebben we gewoon uh, twee uh, rondjes lopend gedaan. Het mijn prima tijd, nog steeds sneller dan de rest die is geweest. Ja, ik uh, daarna zeiden we tegen Kana, nou, we doen iets met Pit er uh, kwam een tijd van 1.19 uit. En er uh, ja, de vooral niet heel tevreden over, er kwam veel meer verbeterpunten in. Maar toen moesten we die run gaan doen, er kwam 1.17 uit. Ja, wat je zegt, voor een wedstrijd is het uh, gewoon een goede tijd. Maar, ja, we zijn sneller geweest en uh, ik zie nog steeds veel verbeterpunten in, dus hmm. dat zeker beter zo. Maar, verwachting? Je uh, gaat er wel vanuit dat je hier goed gaat eindigen? Ik ga ja, ervan uit uh, dat we er goed voor staan. En uh, kijkend naar de andere teams, denk ik dat we bij, tot een van de snelste teams behoren. Dus uh, ja, we gaan er wel voor, zeker. Oh, spannend, spannend, spannend. Heb je denk je nog wel aan de andere teams waar je net zegt? Of zijn er bepaalde concurrenten waar we denken van nou oké, okay, die zijn wel zeer geducht. Uh, ja, We kijken vooral naar onze eigen, andere eigen team. Hè? Mark en Luc die ook meespelen. Uh, daar kijken we vooral naar. Uh, we willen uiteindelijk natuurlijk het liefst met z'n vieren naar Taiwan, dat is uh, ons doel. Uh, daarnaast hebben we ook nog daft en de Jongen, wat eigenlijk denk ik uh, een naaste concurrent is. Een directe concurrent. Naar uh, uh, die twee teams kijken kijk het meeste. duur nou, duur eens een beetje bij elkaar afkijken als je elkaar ziet trainen? Tuurlijk, ik denk ook dat, uh, dat iedereen dat wel doet. Mm -hmm. Als wij hier uh, bezig zijn, dan uh, zien we hun wel spieken. En wij doen eigenlijk precies hetzelfde. Die is luid gevonden toch? Hè? Ja. Ja. Ja, ja Je hebt allebei een eigen routine, zeker op de Arena valt het natuurlijk... Uh, wat improvement valt te halen. Ja, ik denk dat het team is het belangrijkste gewoon. En als er een beter punten in zit die het andere team beter doet, ga ik uitproberen wat sneller is. Jullie al helemaal klaar voor vandaag? Nee, wij hebben alleen de arena nog gehad. En daar ik nog een 5x5 Matrix. 25 power dat zo snel mogelijk uitzieten. En dan achterin nog naar de CGS, dus wel eigenlijk pas 11 had. Oké, en het andere team kun je niet. 200 wil ja, die mogen ja. dagelijks nog in de CPB. Ja, die hoeft alleen de Arena nog maar. Ja. Ja. Spannend, spannend. Nou, wij gaan sluiten. Ik zou zeggen, dit was hem weer voor vandaag. En snel naar de volgende. Ja! We zijn zover. Haha. Het ha. verkraaltje tellen, jongen, dat is toch wel verschrikkelijk lastig. Hadden we maar gewoon Excel, gehad ofzo zo, hè? Tot Top 3 ja jongens. Serenoïse prijzen. De nummer is 3. ...is geworden team nummer 8. Op het podium. Op het podium. Blijf staan, blijf staan het niet aan. We gaan verder naar de tweede plaats. Team nummer 0. 13. de prijs. Tweede prijs. Ja ja, de boringpas is al klaar. Nummer 1 en nummer 2, ja, die krijgen natuurlijk een heel verzorgde reis. Kleine opmerking: dit is niet de werkelijke boardingpas. Dus ik ga daar straks niet meer naar Schiphol, want dat kan alleen maar verwarring opleveren. Ja, oké, okay, nou. Blijft er maar één team over, natuurlijk. Het wonen weer Team nummer twee! Team nummer twee, het uit. Die Nu bedrijven. De winnaars van het eerste Stup, shup, shup, shup, shup, shup, shup, shup, shup, shup, shup, shup, De shup, shup, shup, gesponsord door G&G, is natuurlijk de hoofdsponsor van het uh, tenor. Ik heb voor de winnaars, nog een klein prijsje bij. Zo, de in envelope. De Winnaars gesponsord door Dutch Stockhouse. De winnaars krijgen allebei nog in Enverlop. Dames en heren! Nummer's 1, 2 en 3 van het Nederlandse kampioenschap Extreme Super Competition. Oh, okay, nee, dat gaat niet worden.